Gewoon naar blor, Nee. Maar dat is ook in Almere. Pellen. Pellen. Yo, guys, mijn naam is Barend en welkom bij een gloednieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik logolfen met. met mij. Dat is Dion en. met mij. En dat is Albedien. Dankjewel voor het zeggen van jullie namen en deze intro maar, over. Maar even, jouw kijkers kennen me toch? Ja, maar jij als nieuwe persoon die nog niet is geabonneerd, klik dan op dat knopje, want... Dion, wat gaan we doen vandaag? Hé, hey, jij, gaat, jij gaat putten tegen een echte golfer. We gaan vandaag golfen op mijn lengte hoop van zegen. Nou, dan gaan we nu toch. Gaan we naar Belorig? Ik wil de kleur geel of roze. Zijn. Waarom? Want die kleuren het leukst. Ik kan toch niet spelen, dus boeit niks. Ik ben een go golfit champion, hè. Kom maar op. Kom nu, kom nu naar de baan, gewoon. Dat gaan we ook nu doen. Ja. Welke kleur moet ik nou nemen? Ja. Oranje? Oh, Kaulo, ja. pak wel groen, man. Ja, Oké. Okay. Oh daar, kijken. Nee. Hoeveel dieren hebt je nog die op? Ik heb het als nog. Wat ziemlich! Hé, ken je die meme over de backroom zo? Yes! Copyright muziek op de achtergrond. Yo, ja, hier is toekomstige barend. Want zoals je kan horen, is het nu al drama. De muziek stond daar zo hard aan. YouTube, alsjeblieft. Claim de video niet, dat zou kut zijn. En nu ik hier toch ben, dames en heren, jongens en meisjes, het logo hangt boven mijn televisie. Hij hangt daar echt super mooi. Ik vind hem echt heel gaaf. Ik ben er zo, zo blij mee. Oké, okay, ik zal jullie niet verder ophouden. Dus muziek staat hard aan, maar ga lekker door met kijken. Het is super leuk, dus ja. Joh, mijn schoenen zijn oranje, gast. Kijk mijn schoenen dan. Wow. Jeez, jezus, hey, hey, yes, je de, de winnaar gaat hierop zitten, maar ik hier ook. Hé, hey, maar besef. Als we de laatste hole niet spelen, kunnen we gewoon nog een rondje. Maar ja. dit is wel gaaf hoor, jongens. Ja, Kijk ja. hoe ver het eruit ziet. We gaan ook gewoon twee, twee keer 18 hols lopen hoor. Dion, mag ik beginnen? Ja, ik mag gewoon beginnen hoor. Nou, Baren, ziet er drippy uit, broer. Dit is echt helemaal kut. Klaar voor? Oh, wow, je ging wel onder het ding door, ouwe. <laughs> Jeze, dat ja, ding, hoor. Oh, oh, uh, fuck, hoeveel? Nog nee. eentje. Eén nee. hey, nee. nee. Iedereen moet deze ronde met de koude bril op, want dat is echt helemaal kut en dat ga ik ook niet meer doen. Dat hadden wij vorig keer ook. Kijken <sleuken> onze namen <sleuken> achter <sleuken> elkaar. <sleuken> Bad. Oh. Dit is echt een vibe, ouwe. Hallo. Dit is standtoilet. Oké, okay, <sleuken> maar zes. Dat was, e dat was wel echt al een beetje scheel. Ja, ik vind ja, vier. Ga oh ja. Oh, vier. Hij komt die on. Oh, je was zo dichtbij, gast. Echt? Ja, je ging echt een centimeter na. Ik zag het ook niet. <laughs> nou, dat zijn er ook drie voor die denk ik hoor. Oeh. 2 Bierend. Hier is je bal En hier is jouw bal En dan doe ik mijn bal weer in mijn zak Terwijl. Ja, zo is het. ook niet dit, al, hoor. Ja, okay, Bart Jeet! Hij haalt hem ook gewoon Ooooooh Nice, oh een goeie leeuw. goeie layup Let's go! Ik zou... Ema het werkt wel. Ik geef echt licht ook. Oh, jammer, jammer, jammer. Oeh, okay. Ja, yo. Buiten de baan is het zelfs op baan. Maar je moet nu wel terug naar het begin. Ja, klopt. Dus is het afslag, hè, ja, is gewoon een strafslag, hè, noemen ze. Ja, een strafslag. Heel slecht van Dion. Haal heel even dat momentje terug, van dat Dion zegt dat hij een goede golfer is. Jij ja, gaat putten tegen een echte golfer. Dat deze ding. Ja, huis. Het heel kut dat ik hier drie over moest doen. Dat heeft je dan maar even niet gefilmd, maar ik had een birdie. Ja, maar je moet het dan toch wel even zeggen, hè? Ja, tuurlijk. Oké, okay, we zijn inmiddels bij stage nummer 6. Wow! <lacht> ik denk dat ik zo doe. Ik ja, ja. Hoe stuur je de baan heen? Oh, je zit vast. Dat is zeg maar wat ik ga doen. Cool. Oh, oh, oh. oh. Laten we gaan het even naar mijn ballen kijken. Ze doet een beetje sheer. Oh, Dion, dit is niet goed. Wat heb je gegeten, uranium? Ja, ze groeien een beetje. Oh. En we staan weer gelijk. weer. Hey, Dion, klik eens op die oranje knop. Nice Oh, Dion lukt het natuurlijk wel. Netjes. Zullen we gaan bowlen? Alright, we zijn nu op de, de laatste stage. Stage 15. Uh, ik sta best wel wat punten achter op Dion. Ik denk twee of drie punten. Ik wil gewoon wel de beurt aan jou geven. Moet ik als eerst. Oké okay, Dion. Ja. Yeah. Dat is één. Huh? Wat? Two strokes kost 2. 3 punten voor Dion. Ja, hij doet hem gewoon niet! Hij doet het gewoon, hè? Hij hey. huh? ah, je hebt niet gehad 2. Zo beter dan ik. ik. En nu gaan we tellen. 21, 23, 26 dankzij deze, hè, hebben we dit. Ik vind het wel lief van je uit. Daar gaat hij hoor, meneer de winnaar. Meneer de winnaar. Money ja. don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. me I wanna dribble dribble, you know.